1 februari, dan is het precies 70 jaar geleden dat Nederland werd getroffen door de watersnoodramp. Het is de grootste natuurramp die Nederland heeft getroffen in de 20e eeuw. Midden in de nacht braken de dijken op tientallen plekken door. En 200.000 hectare grond kwam meters onder water te staan in delen van Zuid-Holland, Zeeland en het westen van Brabant. Zondagmiddag kwam er nog een tweede vloedgolf waarbij nog meer doden vielen. In totaal overleefden 1836 mensen de ramp niet en 100.000 mensen raakten hun huis en hun bezittingen kwijt. Er zijn meerdere factoren die ertoe hebben geleid dat het zo ontzettend mis kon gaan. Natuurlijk speelde het ongewoon lange stormachtige weer en de extreem hoge waterstand de belangrijkste rol... ...maar er zijn nog zoveel meer factoren die deze ramp nog zoveel groter hebben gemaakt. Om te beginnen hadden we te maken met de tijd. In 1953 hadden we nog niet de communicatiemogelijkheden die we nu hebben. Bijvoorbeeld radio bestond wel, maar was nog niet in de nacht te gebruiken. En televisie bestond ook, maar nog niet iedereen had een televisie. En dingen zoals internet of social media, die bestonden natuurlijk nog niet. En daarnaast viel de ramp in het weekend... ...waardoor veel instanties gesloten waren en vele mensen dus onbereikbaar. Kortom, het gevaar dat de meteorologen zagen... ...kon niet goed gecommuniceerd worden naar de bevolking. Sterker nog, het alledaagse leven ging in Zeeland gewoon door. Er stonden zelfs nog festiviteiten op de planning die zaterdag. Een ander probleem was de staat waarin de dijken verkeerden in het deltagebied. Nederland was nog volop bezig met de wederopbouw na de oorlog en de dijken hadden al een hele lange tijd geen aandacht gehad. Er was veel achterstallig onderhoud, ondanks dat ingenieurs waarschuwden voor de slechte staat van de dijken. Er waren wel plannen voor kustbescherming en voor het afsluiten van de binnenwateren van de zee, maar die plannen bestonden alleen nog op papier. Maar er was natuurlijk ook nog het weer. Het weer heeft inderdaad een belangrijke invloed op de waterstand. Maar ook de zon en de maan hebben een belangrijke invloed op de waterstand. De zon en de maan, die trekken als het ware aan de aarde. En dat zorgt ervoor dat er een soort waterbult ontstaat aan de kant waar de maan staat. Precies aan de andere kant van de aarde gebeurt dat ook. Dat zijn de plekken waar hoog water is. Daartussenin zijn twee plekken met laag water. Als je de aarde van een afstand zou bekijken, dan lijkt het er een beetje op of de aarde op een rugbybal lijkt. Omdat de aarde draait, is er feitelijk iedere keer een ander stukje aarde richting de maan gekeerd. En dat betekent dat als je op een plek bent op aarde... met twee keer hoogwater en twee keer laagwater wordt geconfronteerd. Ongeveer iedere dag. Want de aarde die draait in 24 uur om zijn as. Als de zon, de maan en de aarde precies op één lijn staan... is de aantrekkingskracht het grootst. En is ook de waterberg als het ware het hoogst. Dat moment noemen we springtij. En dat komt twee keer in de maand voor. Als het volle maan is... ...en als het nieuwe maan is. De waterstanden die door de krachten van de maan... ...en in mindere mate door de zon worden bepaald... ...noemen we het astronomisch getij. Wind heeft een grote invloed op wateroppervlakte. Het zorgt voor golven, maar ook voor opstuwing van het water. De zuidelijke Noordzee is zeer gevoelig voor opzet... ...als er wind komt uit noordelijke windstreken. Je kan de Noordzee feitelijk zien als een trechter, waarbij het tuutje van de trechter het nauw van Calais is. Als er nu een noordelijke wind waait op de Noordzee, wordt al het water vanuit het noorden naar het zuiden getransporteerd. En daar wordt het waterpeil steeds hoger, omdat het water niet weg kan lopen. Is er een storm actief tijdens springtij, dan spreken we van een stormvloed. Tijdens de watersnoodramp van 1953 trok er een stormdepressie van Schotland over de oostelijke helft van de Noordzee heel langzaam naar het zuidoosten. Heel lang stond er toen over een afstand van meer dan 1000 kilometer storm die af en toe piekte tot windkracht 11. Met die storm werd heel veel water van de noordelijke helft van de Noordzee getransporteerd naar de zuidelijke helft, waar het water geen kant op kon. En ook was het nog springtij waardoor het water nog eens extra hoog kwam te staan. Het astronomisch getij tijdens de watersnoodramp van 1953 was 80 centimeter. Daar kwam door de storm nog eens ruim 3 meter bovenop. In Hoek van Holland werd er een waterstand gemeten van 3,85 meter boven NAP. En in Vlissingen werd het zelfs 4,55 meter boven NAP. De storm, het springtij en al die andere factoren leidden zo tot die enorme ramp in de 20 ste eeuw. De grote vraag is natuurlijk of zo'n grote ramp nog een keer kan gebeuren. Op springtij en het weer hebben we geen invloed. Ongetwijfeld komt er wel weer een noord-noordwestelijke storm voorbij... die het water tot extreem hoge waarden zal opstuwen. Een groot verschil met 1953 is dat we nu veel verder zijn in de meteorologie... en stormen eerder zien aankomen. Ook is de communicatie en zijn de communicatiemiddelen verbeterd... en zijn de dijken hoger en sterker gemaakt. Direct na de watersnoodramp in 1953 werd er groen licht gegeven voor de deltawerken... ...en voor de verbetering en het herstel van de dijken. Maar we zijn er nog niet. Door klimaatverandering zal de zeespiegel blijven stijgen. Hoe bereiden we ons daarop voor? Dat vragen we aan Jeroen Haan, portefeuillehouder Waterveiligheid. Die zeespiegelstijging die gaat gewoon plaatsvinden. En of we nou in 2050 of 2100 precies zitten aan zoveel centimeter, ja, of dat dat wat later komt, we moeten ons er wel op voorbereiden. Maar we moeten nu wel al na gaan denken wanneer we dus op termijn die dijken en duinen gaan verhogen en versterken. Nou, dat doen we eigenlijk op twee manieren. Er is een kennisprogramma zeespiegelstijging als onderdeel van het Delta-programma, waarin we kijken op basis van klimaatscenario's, hoe kunnen we ons daarop voorbereiden en wanneer moeten we met welke hoogtes rekening houden. Maar je ziet ook dat als gevolg van het extremere weer dus ook we moeten gaan kijken naar wat is dan de impact bijvoorbeeld van een storm. Want ook de weerspatronen zijn aan het veranderen. Nou, die twee componenten, daarin denken we na door het IPCC, maar ook door binnenkort weer de KNMI klimaatscenario's. Op welke manier moet Nederland zich dan voorbereiden en dan zullen we ook binnen het Delta-programma en het Hoogwaterbeschermingsprogramma die maatregelen nemen die op dat moment nodig zijn. Dus om veilig te blijven, zullen we de dijken moeten blijven verbeteren en blijven monitoren.